Binnenkort gaan we starten met de geluidssanerende werkzaamheden aan uw woning. Heel ingrijpend natuurlijk omdat u ineens allerlei mensen over de vloer krijgt die de aanpassingen gaan uitvoeren. Maar het zal u ook heel veel rust bezorgen. Na de werkzaamheden heeft u een veel prettigere leefomgeving. We willen u graag wat meer inzicht geven in de achtergrond van de komende werkzaamheden. Wat is geluid eigenlijk? Nou geluid wordt veroorzaakt door kleine, snelle wisselingen in de heersende luchtdruk. Door deze variaties in luchtdruk wordt het trommelvlies in onze oren in beweging gebracht en dat is eigenlijk wat we horen. Even voor uw idee, een koelkast geeft op een meter afstand een geluid van 40 decibel. Een gesprek tussen twee mensen geeft al een geluidsniveau van 60 decibel en een autoklakson van dichtbij wel 120 decibel. En dat is geen toeval, want de pijngrens begint voor de meeste mensen bij 120 decibel. Een verhoging van slechts 3 decibel betekent een verdubbeling van het geluid. Dus wanneer de geluidsbelasting op uw gevel 70 decibel is, betekent dat een geluidsniveau dat vele malen hoger is dan een gesprek tussen twee mensen. Geluid dat niet past in de omgeving waar het wordt waargenomen, dat kan hinderlijk zijn. Motorracers zijn bijvoorbeeld hinderlijk voor omwonenden, maar niet voor de enthousiaste toeschouwers. Geluidshinder is ook niet in alle gevallen afhankelijk van de sterkte van het geluid. Zelfs een druppelende kraan geeft geluidshinder. Voor uw woning is de geluidsbelasting op de gevel bepaald. En die is te hoog bevonden. Daarom blijft er eigenlijk maar één middel over. Geluidswerende voorzieningen voor de woning. Het geluid kan via verschillende wegen de woning binnendringen. Bijvoorbeeld vanwege de lage tonen in het wegverkeer... Het zijn meestal de ramen die dan het geluid het minste tegenhouden. Maar ook via het dak komt er vaak veel geluid binnen. In het contract dat u heeft ontvangen staan alle maatregelen goed beschreven. En tijdens de eerste opname, ook wel de warme opname genoemd, worden deze met u doorgesproken en heeft u voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. Wanneer de warme opname achter de rug is, dan gaan we alle maatregelen inmeten en maken we een afspraak met u om de werkzaamheden uit te komen voeren. De uitvoering vindt in één arbeidsgang plaats. We werken met goed opgeleide en ervaren medewerkers. Ze hebben oog voor hun werk, voor uw woning en uiteraard voor u. Onze medewerkers gaan met zorg om met uw eigendommen en uw privacy. U zult zien, of beter nog, u zult horen dat het fijn is als onze mensen komen. Maar eigenlijk is het nog fijner als ze weer gaan.